Het body sports, ja ja. Maar uh, Monique, en de dit is omdat je hier, maar goed, dat is maar twee keer per jaar. Ja. <laughs> <Hoop> je. <laughs> en um, even kijken, Monique, jij zei iets met stijgers hier. Dat maakt ja, ja, dus het uh, zwemvriendelijk deze, als het deze, ware. Deze. Ja, hier de bij de over de, tegenover de, munt. de munt hebben ze een stijger aangebouwd. Dat is nu denk ik drie, vier jaar geleden of zo, of misschien wel meer. Maar dat weet ik niet. Maar doordat hier een stijger is gekomen? is het een zwembad geworden. Zij gingen ze eerst van de brug af zwemmen en hier wat het allemaal zwemmen. En dat braaide zich helemaal uit tot de sluis. En vorig jaar was zeg maar de sluis zelf was nog geen zwembad. Ja. Maar dit jaar is dat ook gewoon helemaal eromheen. Het is helemaal één groot zwembad geworden. Hartstikke gezellig. En um, zie je dat mensen, er komen er dus steeds meer mensen. Is het ook een beetje een gemileerde groep? Dat mensen echt van buitenaf ook komen, daar nee, naartoe? niet jongeren veel van buiten, veel, veel jongeren. Maar wel jongeren. jongeren, maar er zijn jongeren ook nog gezinnetjes. De ja, gezinnetjes staan een beetje aan deze kant. Die hebben hier ook echt een stukje. Stijgers de, gemaakt hebben ze hier sowieso. Het uh, toe en dan wat afgezet ja, is, dat is een soort van strandje. Een ja. strandje niet, maar. Uh, ja, wel stijgers zodat je makkelijk het water in kan. Ja, maar het is wel echt dan afgezet. Ook voor onze kinderen dan. En dus wie zo, heeft ja. het afgezet? Denk je dat de bewoners dat hebben gedaan? Ik denk het wel. Ah, oh, wel kan ze hebben het afgezet. Kinderen ja. hebben het zelfs afgezet als Oh, echt? Stijgers met lange eiley's. Dan ja, ja. Dan is het. <laughs> Ja, ja. te gek. Ja, nee. Volgens mij heeft een bewoner, ja, een bewoner ja, heeft hier een stijger gemaakt. Volgens mij okay. heeft dat, heb ik gehoord in ieder geval ja. dat daar een, een stijger is gemaakt door bewoners. En, en is deze dat dus zeg ook maar, deze op, deze op een kant, dag is er een stijger? Of ja, is op een dat... dag is er een stijger. En okay. dan geeft iets als mussen die de melk pikken, weet je wel. Die dat dan verspreidt, dat zich zo. heb één stijger, plop plop, drie ja, stijgers. Ja, ja, ja, ja. Oh, ja, dat kan ik ook doen. Nee, dan het, ja. uh, en dan is het uh, niet meer weg te denken eigenlijk van nee, het uh, beeld. Nee, dan het helemaal in uh, eigendom ook opgenomen. Dat is wel leuk. En hebben jullie het idee, want het gebeurt nu hier heel veel, hè, bij de munt sowieso. Um, en als je kijkt, dus een, het moet dus een één grote parkzone worden. Hè. Het is helemaal op het gebied langs Amsterdam, Rijknaam, Merwedenkanaal. Denken jullie dat het, de potentie er al is? Dat daar flink gerecreëerd gaat worden. Met ja, ja, er wordt natuurlijk van alles verbouwd. Want je hebt dan bij de parkwijk uh, heb je natuurlijk ook een stuk waar dat gebeurt. En aan de overkant daarvan is natuurlijk... Ja, ik weet niet wat daar precies gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk ook... Het was een industriebeuren uh, van het gebouwen uh, van de... Hoe heet het? Landsmacht? Oh, ja, ja, van, bij de jaarbus. Nee, die nee, de, de kazerne. Ja, die kazerne. Ja, kan ja, wel. Ja. Ja. Achter dat... Uh, die hele huizen hebben dus dat de stappen uh... ja maar je hebt dan natuurlijk van die achter die uh, hoe heet het die uh, witte huis ja wat helemaal opgeknapt is ja ja ja ja ja, ja, ja ja villa, ja, villa ja, nog wat ja ja jongerius ja ja heel ja. goed ja, ja. Ja. Ja. ja dat stuk ja. Ja. En dat stuk daar plakt naast aan de ene kant is natuurlijk al die parkeerplaatsen zo wat al om... Nou, het is nodig, maar uh, ja. Ja, dus, ja, en dan een ander verderop, volgens mij is daar gewoon, ja, daar komt ik ook gewoon bouw, toch? En... En, en zeg maar, want je, je kijkt inderdaad bij dat parkeren keek je een klein beetje moeilijk, snap ik? Ja, natuurlijk, dat is niet echt, ik bedoel, zoiets, het moet, zo'n groot plein en, uh, ja, dat is echt meer zo'n uh, doorgangstukje. Maar... En als je dat uh, richting, uh, richting het water zou trekken, zou het daar parkeergelegenheden moeten zijn? Nou nee, ja, het is nee. natuurlijk het hele, je moet, je moet echt het, uh, ja, het is natuurlijk echt een... Uh... Ja, het hele stuk is fietspad, ja. fietsstraat. Ze ja, hebben hier ook aan deze kant ook een grote fietsstraat gemaakt. Dus daar hebben ze al de wandelmogelijkheden verminderd mm. en de fietsmogelijkheden verminderd. Wat heel fijn is voor de fietser, maar als wandelaar ben je al minder. Ja. En als je hondenuitlater je maar, ja, natuurlijk. Het is, echt, het is echt gewoon minder. Vroeger kon je ja. de hond los doen, maar dat hoeft nu echt niet ja, meer nee, te doen. Niet. Ja, niet dat dat nou heel belangrijk is, maar. Maar hoe zou, nou, hoe dus zou als je Als er dan, dan ook nog auto's bij de komen, halen? Nou, dan vind ik het woononvriendelijk worden. Ja. Dus qua wandelen zouden we op die park, zouden we daar ook goed op moeten letten. Daar zou aandacht van moeten ja. zijn, niet wij, maar... Nou ja, het, het, omdat dat eigenlijk uh, vergeten wordt een beetje. Je hebt je park, terwijl ja, hier ga ik mijn hond niet laten poepen. Dat, uh, nee, precies. Dat... En nee. hoe zou, je, wat zou hoe zou er zo'n oplossing kunnen komen? Want uh, auto's willen wat, fietsers willen wat, wandelaars... Ja, ja, fietsen, auto's beperkt, alleen stemmingsverkeer, uh, zeg maar. Oh ja. Zet hem ergens anders neer. Ja. ja. Ja, en dan wel de mogelijkheid om gewoon. Misschien uh, zou je zelfs kunnen denken aan openbaar vervoer, dat je gewoon een bepaalde plek hebt. Ja, dat dat makkelijk. Ik lastig aan dit stuk. Ik denk dat je dan vrij lastig erg bereikbaar bent hier. Ja. Hier zo jullie dus, maar ja, daar uh, langs het lastig. Zijn. En misschien uh, betaald parkeren. Mm. Het is uh, misschien onvriendelijk voor de auto's, maar het is nou, wel. Het uh... is er nu al daar. Is zal het zal al zijn. daar zijn. Ja, ja. Hier komt het, dat weet ik zeker. Mm. Ja. ja.